Wil jij zo goed mogelijk gebruik maken van video om je bedrijf te laten groeien? Dan heb ik iets speciaals voor je. Mijn naam is Noortje Jamaat en ik help ervaren ondernemers om uh, de allerbeste leads naar zich toe te trekken met hoogwaardige marketingvideo's. Ik heb een boek geschreven, Expert Tips over verdienen met video, met 50 praktische tips uh, die jou op weg helpen om zo goed mogelijk van start te gaan met video. En er geldt nu een speciaal aanbod. Uh, je kunt mijn e-book gratis downloaden. Dus uh, als je dat wil, uh, klik dan op de link en dan uh, krijg je toegang tot mijn e-book.